In deze video laat ik zien hoe je in Outlook Webmail een vergadering kunt plannen online in een Teams omgeving. Als je in Outlook bent in je agenda, die vind je door dit knopje hier linksonder te klikken. Dan klik je op het tijdstip waarop je de vergadering wilt laten plaatsvinden. Eén keer klikken en je krijgt een klein scherm, dubbel klikken en je krijgt een groot scherm. Dit grote scherm heb je nodig om er een Teams-vergadering van te maken, klik allereerst in de titel, geef het een naam en nodig hier de collega's of mensen uit die je wilt laten deelnemen. In dit geval heb ik één persoon uitgenodigd. Aan de rechterkant kun je zien of iedereen beschikbaar is. Om er een Teams-vergadering van te maken klik je hier online vergadering toevoegen en ik maak er een Teams vergadering van. Dat betekent dat deze vergadering zal plaatsvinden via de chat functie in Teams. Op het moment dat ik nu op verzenden klik, krijgt de ander de uitnodiging in de mail en komt het ook in de agenda van de ander terecht. Je kunt hier nog de datum aanpassen, de tijd... En verder hoef je hier eigenlijk geen locatie in te vullen en eventueel kan je nog wel een herinnering instellen. Wil je ook iemand een bericht sturen, zet er dan hier een beschrijving bij of een verhaaltje. Klik je op verzenden, dan wordt het in jouw agenda toegevoegd en ook in de agenda van de ander. Hij krijgt een e-mail met een verzoek om te accepteren. Klik je vervolgens weer in deze agenda eh, op het item, één keer klikken dan kun je zien dat er nu een knop deelnemen staat. Als je bent uitgenodigd voor de vergadering en je klikt op die knop, dan kom je in de chat in Teams terecht en kun je daar verder met elkaar online vergaderen.